Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben hier terechtgekomen vanuit uh, mijn studie, gewoon eigenlijk direct. Ik kreeg hier de kans om vanuit die AOIC kwam uh, KPMG binnen. Die gingen Business Process Redesign uh, doen. Okay. En uh, dat heb ik toen twee, drie jaar gedaan. Dus alles geleerd, alles gezien. Ja. En vervolgens was dat ik eigenlijk zoveel kennis en kunde, dat ze zeiden, nou die moeten we vooral Blijven. vasthouden hier. Ja, hè, ja. Want dan kunnen we het zelf doen. En zo ben ik eigenlijk langzaam, toen deden we nog fietsverzekeringen hier in Nijmegen. Langzaam manager fiets geworden, manager binnen. Dienst, okay. Particulier geworden, manager commercie geworden. Heel veel, heel veel verschillende banen. Ja, dus het is eigenlijk meer zo de American Dream. Van ja. gewoon het begin tot het eind en nu zit ik in. Dus ik ben in de portefeuille operatie begonnen mm -hmm. en nu heet dat organisatieontwikkeling, omdat ik vooral verbreed heb op de bedrijfskundige hoek en dan met name ook de HR. Ja. Dus toen ik begon dacht ik altijd: HR, dat software, dat moet je vooral van je, van je weg houden. Ja, weet je? Ja. Dat is niet mijn ding. Het ja. moet vooral om het resultaat gaan ja. en om de, om de cijfers. Invulling. Maar uh, naarmate ik nu de tweede helft, zeg maar, van mijn carrière bij mij uh, ben ik er wel bewust van geworden dat goede mensen heel daaromheen, hoe werken mensen, hoe werken ze goed samen, weet je, hoe haal je dat talent naar boven, ja, uh, ja. hoe stimuleren we dat, hoe begeleiden we dat. Ja, daar valt of staat het mee. Ik had opgeschreven, hoe ben je in de autobranche geko gekomen? Maar dat heb ja, je eigenlijk al verteld. Bij, bij, toeval, <laughs> bij toeval eigenlijk. En ik moet zeggen, inmiddels vind ik een leuke auto steeds leuker. Ja. Maar wat leuk is aan die branche is dat um, op ieder evenement of op iedere bijeenkomst die we hebben, iedereen lijkt elkaar te kennen. Ja. Dus het is meer gewoon één grote, inderdaad, de, nou, we noemen het een niche markt, maar het ja. is één groot netwerk van mensen dat elkaar kent. Ja. Wat met dezelfde uh, passie bezig is. En wat... Wat heel leuk is, het zijn bijna allemaal mensen die het vak verstaan. Ja, hoe, hoe ervaar je de branche? Daar heb je ook iets over verteld inmiddels, maar... Ja, eigenlijk heel vriendelijk en intiem ja. in die zin. weet je Het, het zijn wel uh, in, in, weet je, bijna allemaal uh, mannen ja. natuurlijk. Dat maakt het eigenlijk ook voor vrouwen makkelijker, mm -hmm. vind ik, om erin te komen. Omdat okay. dat je netjes wordt behandeld vaak <laughs> en natuurlijk en komt binnen. En, en dan moet je natuurlijk wel weten waar je, waar je het over hebt. Ja. Denk je dat, het, uh, dat je dingen kan doorbreken of zoiets dergelijks? Bijvoorbeeld uh, vastgeroeste patronen als vrouw. Is zou dat een soort van... Uh, ik denk dat je het altijd kan doorbreken of je nou man of vrouw bent, nee. maar dat je soms met een knipoog wat makkelijker een zijweg ja. kan of een zijspoor kan. Ja. Maar het is nou niet zo, ik ben daar helemaal niet bewust nee bezig. mee, mee nee. bezig eigenlijk. Wat je, wat je wel ziet en waar ik wel bewust mee bezig ben, um, is hier in het bedrijf wat meer, maar dan heb ik het over diversiteit ja. en niet per se over vrouw zijn. Nee. Zeg maar. nee, maar gewoon diversiteit in het algemeen. Ja, want dat is wel belangrijk. Kijk, ja. ons bedrijf is 50-50 man-vrouw. Dus dat is eigenlijk een hele mooie verdeling. Ja. Alleen zodra je naar management directie gaat, ja. is het uh, nog dat geen 80-20, zeg maar. Ja, dus, hoe... dus nu zijn we heel erg op zoek naar uh, hoe, aanvulling. Hoe, hoe, hoe, komt, hoe komt dat? Heb je daar een idee over? Ja, niet anders dan dat vrouwen sneller kiezen voor part-time en ja. zeker als ze kinderen krijgen ja. en, en misschien niet zo de ambities hebben. Ja. Tegelijkertijd zijn er genoeg die wel ambities ja. hebben en waar we weer allerlei dingen voor organiseren. Ja. En als je naar die branche kijkt, zijn er dingen die, die je weer zou willen veranderen? Ja, wat ik graag zou, zou zien is meer verbinding nog. Dus we hebben nu net een platform ge, gelanceerd, dat heet viaboven.nl. Via uh, ja. Dat is super specifiek voor de branche. Ik ja. denk dat je daar ook heel uniek in kan zijn en echt je kwaliteit als branche kan laten zien. Ja. Alleen vervolgens zie je toch... Enerzijds logisch, het zijn allemaal individuele ondernemers. Ja. Dus zij willen toch hun eigen zaak daar vooral heel goed uit laten komen. Ja. Terwijl ik denk dat het voor de branche heel belangrijk is dat de branche daaruit heel goed naar voren komt. Ja. En dan komt het vanzelf wel bij jouw individuele bedrijf terecht. Ja. Ja. Dus... En wat, wat motiveert je om elke dag weer nou ja, euh, aan de slag te gaan? De mensen. Ja. Ja. De Hoe... mensen en de dingen die we samen bereiken. Is het een drukke baan? Hoe merk je? 80 uur in de week? Of... Nou, geen 80 uur, maar wel meer dan 40. 40 <laughs> uur, ja. Al zeg je bent eigenlijk dag en nacht met je werk ja. bezig. Dat betekent niet dat je dag en nacht aan het werken bent, maar altijd hou je de telefoon in de gaten. Ja, altijd ja. ben je, weet je, als er gebeld wordt, neem je de telefoon op. Dat is natuurlijk altijd wel zo. Ja. Dus, uh... En is dat goed te combineren? Want uh, Ik weet een van de vragen uit een andere rubriek die we willen stellen: hoe ja, hoe combineer je dat met je privéleven? Ja botst dat wel eens of nou ja dat botst wel eens maar ik heb twee kinderen en een, en een man dus ja. we verdelen het goed en ik heb ook nog ouders die daaromheen cirkelen ja, ja, en, en ja. natuurlijk heel veel voor me doen ja. en dat is, maar het begint bij het uh, leuk vinden wat je doet ja. energie krijgen van wat je doet en nou, ja. als je iets doet waar je geen energie van krijgt dan nee. zuigt het alleen maar Ja, dan kost het alleen maar energie en, en daarom ook zo weet je mensen pak nou je eigen stuur in handen want dat maakt het leuk als je ja. alleen maar laat zeggen wat je moet doen ja. Ten eerste kom je nergens, nee. dus, dus je moet de, sta, de stappen zetten, dan ja. moet je wel laten zien dat je iets wil. Ja. Maar het maakt het ook zoveel leuker dan ja. gewoon maar zitten en, en je werkt. En je werk wat wat ik niet. onacceptabel vind, is mensen die achterover hangen. Die wel uh, veel te zeggen hebben over wat niet goed gaat, maar vervolgens niks doen. Wel klaar gaan we niks doen. Nee, dus alleen ja. maar blijven zeuren over van ja, dat hebben we al geprobeerd, dat ja, hoeft niet. Ja, ja. Nee, ja. Doe het zelf anders, kom, kom met iets. Ja. Weet je, dat, dat... Maar er wordt dus wel, als mensen dan zeggen van nou, ik zou het zo doen, daar wordt wel gewoon naar geluisterd. Ja. En dan wordt wel, denk ik, dat. Dan... Ja, sterker nog, als je een goed plan hebt, dan ga je naar je lijnen geven en dan ga je zeggen ik ga het zo doen. En ja. tenzij je een nee terugkrijgt, ga, ga je het zo doen. Oké, dat vind ik echt. En, en ik verbaas me erover uh, dat mensen dat dus niet zelf doen. Dus, ja. dus ik denk ook de reden dat ik die stappen heb kunnen maken is dat als ik iets vond, dan ja. ging ik daar naar iemand toe en dan zei ik, luister, zouden we het niet eens anders moeten doen? Of ja, ja. En dan gebeurt er iets. Ja. Kunnen mensen rechtstreeks naar jou toe komen met, met iets probleem of zo? Ja. Of, uh, altijd. Ze hoeven niet eerst naar een leiding geven en dan... Nee, nee, nee. Maar weet je, ze kunnen altijd rechtstreeks hier komen. Ik zeg ook altijd dat er geen drempel ligt. Nee. Um, um, Iedereen mag komen, maar ik ga niet met iedereen afspraken maken. Nee. Dus het is niet een ingang om je leidinggeving te omzeilen. Nee, nee, maar ik wil ja. wel alle kennis en kunde met iedereen delen. Dat is ja. wat anders. Ja. Zeg, maar ik probeer natuurlijk te stimuleren dat mensen hun eigen werk gaan inrichten. Weet je, hoe mooi zou dat zijn? Ja. Geef mensen juist zelf een taak op basis van wat ze, waar ze heel goed in zijn. Mm -hmm. Ga met je eigen team om te zeggen, als jij nou vooral die... Uh, dat taakgebied pakt. En jij vooral dat. En jij en dan verbinden. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. In plaats van dat wij zeggen, nou, jij doet schadedossiers en jij doet dit en jij doet... Alleen, dan hebben mensen heel snel nog zoiets van, mag dat? Ja, ja graag, graag je. Ja, maar ook omdat ze wel eens met, met de neus op de feiten zijn gedrukt van, nou, ik bepaal het hier, ja, weet ja, je. Dus ja. Dat, ja. En het is ook niet voor iedereen weggelegd. Alleen, ja, dat vind ik dan leuk, van ga dat nou eens onderzoeken ga aan de slag en ga gewoon je ding doen of ja. je niet eens de vragen in, in, in mijn ogen. Ja. Maar mensen zijn toch wel heel erg netjes en gehoorzaam. Die vinden alles, ze willen ze vragen en goedkeuring op hebben en ja... Maar ja nou, stukje... ik hoop dat dat balletje waar ik, waar ik het over heb, weet je, dat dat talent loskomt. Of talent, ik weet niet hoe je het noemt, gewoon de krachten die in de organisatie is. Dus dat mensen inderdaad echt hun eigen werk pakken en ja. zeggen, hiervoor zijn wij verantwoordelijk. Wij begrijpen waar we naartoe moeten en we gaan het zelf inrichten. Ja, dat dat echt gaat, gaat draaien, ja. zeg maar. Dat, ja. dat zou wel heel mooi zijn, want we moeten als organisatie veranderen. een hele mooie ontwikkeling vinden als ik mijn eigen team zover krijg dat ze... Um, op de HR-punten net zo en dan op die hele cultuuraspecten, net zo geïnteresseerd en het belang daarvan inzien als dat er staat: zoveel winst. Ja. Weet je, ik snap ook wel dat dat natuurlijk Tuurlijk. super spannend is en dat ja. het daarom gaat. Ja. Um, kijk, want het geloof in dat het vanuit goede mensen komt, dat is er wel. Alleen dat je dat dan ook moet besturen. Ja. Dus dat dat niet alleen maar is: hé, hey, jij bent goed, ik neem jou aan en het gaat vanzelf. Ja, ja dat zou dus dat we een eenduidige beeld hebben over, over besturing van mensen en, en dat ik daarin ook aansluit bij een team, hè. Dus, de, de, de, een team bij mij, dat, ja. dat zou ik ja. wel fijn vinden. Ja. En dan, dan natuurlijk die diversiteit. Weet je, soms moet je het een beetje stimuleren, want ook hier is dat. Soms moet je bijvoorbeeld alleen maar eventjes vrouwelijke, of vrouwelijke, cv's van vrouwen voorleggen ja. om gewoon te voorkomen dat mensen naar de makkelijke weg kiezen ja. omdat ze dat gewend zijn, ja. weet je? Want het is geen onwil, het is alleen anders kijken. Ja. Ja. Ja. We zijn al eenmaal anders, ja. weet je? Ja. En da daarom moet je juist gebruik van maken. Ja. Dat ja. maakt het heel goed, denk ik. Ja.